Welkom allemaal, vandaag gaan we rekenen met machten. Laten we eens kijken naar de volgende optelling. We zien 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 enzovoort. En we zien, we hebben 8 drietjes. Nou, ooit hebben we gedacht van, hé, hey, dit is wel een hoop werk om dit allemaal op te schrijven. Kunnen we dit niet korter noteren? Nou, inderdaad, dat kan 8 keer 3 bij elkaar optellen. Oftewel, we vermenigvuldigen 8 met 3. We hebben immers 8 drietjes. Nou, we zien dat we hier een kruis gebruiken als keerteken. Nou, we weten inmiddels in de wiskunde lijkt dat te veel op een x en gebruiken we daarvoor een vermenigvuldigingspunt. En op deze manier kunnen we een optelling van 8 drieën korter schrijven. Laten we eens kijken naar de volgende vermenigvuldiging. 3 maal 3 maal 3 maal 3 enzovoort een hele hoop drieën. Hoeveel drieën? 8 om precies te zijn. We hebben gedacht kunnen we dit niet korter noteren. En ook hier hebben we iets voor gevonden om het kotten te schrijven, namelijk een 3 met daarboven een klein 8je. Dus wanneer ik een 3 8 maal met zichzelf vermenigvuldig, schrijven we dat als een 3 met zo'n klein 8je erboven. Laten we daar nog eens eens naar gaan kijken. Dus we hebben 8 maal een 3 keer zichzelf en we hebben gezegd oké okay, dat is 3 met zo'n klein 8je erboven. Zo'n dus 3 met het 8je erboven dat spreken we uit als 3 tot de macht 8. Of we zeggen ook wel 3 tot de 8ste. Dus we zien een 3 en een 8. Die 3, dat noemen we het grondtaal. Dat is het getal die je steeds met zichzelf gaat vermenigvuldigen. Die 8, dat noemen we het exponent. En dat exponent, dat geeft aan hoe vaak je het getal met zichzelf vermenigvuldigt. En dit hele gebeuren, dus dat 3 tot de macht 8, dat noemen we de macht. Nou, die 3 tot de macht 8, dat kunnen we ook nog ja, uitrekenen. Handig is om dat met een rekenmachine te doen, anders zul je met pen en papier of uit je hoofd 3 maal 3 maal 3 en dat 8 keer moeten uitrekenen. Maar op je rekenmachine gaat dat een stuk sneller en dat uitrekenen van zo'n macht, dat noemen we machtsverheffen. En in dit geval 3 tot de macht 8 is 6561. Nou, Zoals gezegd, dat doen we met de rekenmachine. Zijn er een aantal dingen waar je op moet letten? Uh, hoe voer je nu zo'n macht in? Nou, je ziet op een rekenmachine, daar zit zo'n dakje. En dat dakje dat geeft aan tot de macht. Dus wil je hebben 3 tot de macht 8, dan pak je de 3. Je pakt het dakje, een 8 en vervolgens druk je op is en dan geeft hij het antwoord. Nu kan het zijn dat op jouw rekenmachine geen dakje zit, maar een van de volgende knopjes. Een x met een eitje erboven of een x met een vierkant. Die knopjes betekenen, betekenen allemaal hetzelfde. Op je rekenmachinescherm zie je staan 3 dakje 8. Dit gaan wij niet noteren, dit is namelijk rekenmachinetaal. Dus dat 3 dakje 8, dat laten we mooi op het schermpje staan, maar zetten we niet in ons schrift. Oké. Okay. Dus we moeten nog even goed opletten, misschien dat je dat nog weet van de kwadraten, wat eigenlijk tot de macht 2 is. Um, dat als ik heb min 2 tot de macht 2 en ik heb tussen haakjes min 2 tot de macht 2, dat is niet hetzelfde. Als ik heb min 2 tot de macht 2 zonder haakjes is min 4. En als die min 2 tussen haakjes staat, dan is dat gelijk aan 4. Dus wanneer je dit invoert op je rekenmachine, bedenk even heel goed voor jezelf, maak ik gebruik van haakjes of moet ik gebruik maken van haakjes of niet. Uh, machten, wat zijn nu precies machten? Nou, wanneer ik heb 2 maal 2, dan zie ik dat ik 2 keer een 2 met zichzelf vermenigvuldig. En we zeggen dus dit is 2 tot de macht 2. Dit is een speciaal geval, want we zeggen ook wel eens 2 kwadraat. Dat is hetzelfde. Uh, wanneer ik heb 2 maal 2 maal 2. Dus ik heb een 2, die vermenigvuldig ik 3 keer met elkaar, of met zichzelf. Dan schrijf ik dat als 2 tot de macht 3. Nou, wanneer ik nu kijk naar een 2 vier keer met zichzelf vermenigvuldigen. nou Je raadt het waarschijnlijk al. Dat is 2 tot de macht 4. En wanneer ik nu een hele hoop van die 2'en achter elkaar zet. Zeg eens een stuk of 100. Dan krijg ik 2 tot de macht 100. Nu kan het zijn dat je ergens alleen een 2 ziet. En de afspraak is dat is hetzelfde als 2 tot de macht 1. Dus alleen het getal 2 is 2 tot de macht 1. Uiteraard geldt dit ook voor de andere getallen. Dus 8 is hetzelfde als 8 tot de macht 1. Oké, okay, wat kunnen we hier nog meer mee? Um, we hebben de opdracht schrijf als 1 macht. En ik heb 7 tot de macht 3 vermenigvuldigd met 7 tot de macht 2. En nu wil ik dit gaan schrijven als 1 macht. Nou, als ik nu kijk naar die 7 tot de macht 3, inmiddels weet ik dat is 7 keer 7 keer 7. Dit ga ik vermenigvuldigen met 7 tot de macht 2. Dat is 7 keer 7. Deze twee dingen moet ik met elkaar vermenigvuldigen. En wat zie ik nu? Ik heb nu een vermenigvuldiging van allemaal 7's. En dat doe ik 5 keer. Dan weet ik, hé, het grondtal is 7. Die ga ik vijf keer met zichzelf vermenigvuldigen. Dus ik krijg 7 tot de macht 5. En als ik nu kijk um, naar de oorspronkelijke opgave... dan zie ik daar een 3 als macht, een 2 als macht... en ik zie dat het antwoord een 5 is. Hé, hey, een 3, een 2, een 5. Is dat toeval of zou ik daar iets mee kunnen uitrekenen? Uh, daar is inderdaad een regel voor. Als je machten met hetzelfde grondtaal... dus in dit geval het grondtaal 7... Met elkaar gaat vermenigvuldigen. Dan mag je die exponenten bij elkaar optellen. Wat zien we hier in dit geval? We zien het dus grondtaal 7. Dus het grondtal is gelijk. En we zien de exponenten 3 en 2. Nou, deze mag ik bij elkaar optellen. 3 plus 2 dat geeft 5. Oftewel 7 tot en macht 5. Dus als het grondtal gelijk is, mag ik de exponenten bij elkaar optellen. Laten we dit eens gaan toepassen. Uh, ik heb de vermenigvuldiging. 5 tot de macht 6 keer 5 tot de macht 9. Dit wil ik schrijven als 1 macht. Ik zie de grondtallen zijn gelijk. En de exponenten zijn 6 en 9. Dit geeft 5 tot de macht 15. het grondtal is 5. Exponenten optellen. 6 plus 9 geeft 15. Ik heb 11 keer 11 tot de macht 5. Dit wil ik schrijven als 1 macht. Die 11... Ja, welke exponent hoort daarbij? Dat is de exponent 1. Dan krijg ik 11 tot de macht 1 keer 11 tot de macht 5. De exponenten bij elkaar opgeteld geeft 6, dus ik krijg 11 tot de macht 6. Nu even met een extra factor. Dus ik heb 7 tot de macht 2 keer 7 tot de macht 3 keer 7 tot de macht 4. Nu zie ik dat overal het grondtaal 7 is. De regel geldt nu nog steeds dat ik die exponenten bij elkaar mag optellen...